Jij wil ze gewoon die arbeidsmarkt op hebben. Ja. Ja, en dat is, uh, ja, dat vind ik wel bewonderingswaardig eigenlijk, dat vind ik wel heel cool. Ik heb er al zo'n 80 banen op zitten, dus ik hoop dat ik vandaag mijn steentje kan bijdragen. Ik ben in Den Haag en ga aan het werk als jobcoach. Carmen, jij bent jobcoach. Dat klopt. Ik kan me een beetje bedenken wat het inhoudt, maar ook niet helemaal. Nee. Kun jij het kort vertellen? Bij Rans Participatie begeleiden en bemiddelen we kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. En Daarbij kan je denken aan uh, coachingsgesprekken voeren, ja. begeleiden van opdrachtgevers... Uh, ...voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Dit zijn met name jongeren die bijvoorbeeld een uitkering hebben... ...die um, chronisch ziek zijn, een fysieke beperking hebben... ...en die op eigen houtje het vaak, uh, waarvoor het vaak lastig is om een baan te vinden... ...waar ook wel rekening wordt gehouden met eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden... Maar ook ook wel echt wordt gekeken naar nou ja, wat heb je nou nodig om goed te kunnen functioneren. Daarnaast uh, geven van trainingen, dus bijvoorbeeld assertiviteit en effectief communiceren. En vandaag gaan we echt oefenen met concrete situaties waarmee ze aan de slag willen gaan. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk eerst even teruggaan naar de vorige keer. dus is altijd weer even een test om te kijken wat jullie is bijgebleven. Assertiviteit is zowel je eigen belangen behartigen als die van de ander. Dit zijn mijn grenzen en je bent je er eigenlijk van bewust van hé, hey, ik voel ze, maar ik geef ze nog niet vaak genoeg aan. Wat dat kijk kunnen doen dan? Want je ziet het nu, ik voel, ik voel jou gewoon. Jou. Ja. Lonneke gaat zo keer spelen. Iemand die, die jij kent. Die uh, vervelend, is. vervelend is. Die het heel druk heeft. Um, en die er helemaal niet op zit te wachten. Dat jij haar gaat vertellen dat zij op jouw plek zit. En dat jij daar gewoon wil zitten. Ja. Want waar ik voor jou heel erg naar wil zoeken. Dat die interne scène zo weg is en dat je inderdaad denkt van ik ga gewoon zeggen je zit op mijn plek en klaar. Uh, kreken, ik ben het lastig hey. doen tegen je maar hey. je zit op mijn plek. En heb je daar een meeste indicatie voor? Ja, ja, heb ik. Ja? Mm -hmm. Oké, okay, dan, uh, dan ga ik wel weg. Okay. Wat, wat voelde je nu van binnen? Ja, wat ik echt... Ik dacht van binnen was, dat gaat je geen vak aan. Ja, nee, <laughs> maar maar <laughs> ja? ik zeg gewoon, ja, die heb ik, zeg maar. Dus de lading is eigenlijk van binnen best wel intens. Ja. Ik vind het best wel bijzonder hoe je met, uh, met die jongeren omgaat. Je ziet dat ze allemaal hun eigen probleem hebben. Maar uh, zich compleet openstellen naar jou toe. Ook wel echt dat ik, dat ik aan jou voel en zie, ja. maar jij wil ze gewoon die arbeidsmarkt op hebben. Ja, ja en dat is... Uh, ja, dat vind ik wel bewonderingswaardig. eigenlijk, dat vind ik wel heel cool. Om te zien dat mensen groeien en zelfvertrouwen krijgen en zich over, boven zichzelf uitstijgen en dingen doen waarvan ze zelf niet meer hadden gedacht dat ze het zouden kunnen. Mm -hmm. ja, als ik daar enigszins een bijdrage aan kan leveren, dat is gewoon, uh... nou, dat is denk ik ook waarom ik dit doe. Ik ja. doe dit gewoon volledig uh, vanuit Uit... mijn hart en vanuit mijn passie. Ja, als jobcoach moet je natuurlijk sterk in je schoenen staan. Je moet empathisch zijn, vertrouwen kunnen winnen. En wat ik zelf een hele belangrijke competentie vind, is dat je echt moet kunnen verbinden. Cool. Nou, wat je trots op jou of zo? Nou, dat niet zeggen hoor. <lacht> Dankjewel. Nee, dat vind ik heel cool. Ja, goed dat mensen zoals zijn.